Waar zijn we, Berber? Op vakantie. Zijn we op vakantiehuis? In het ja. vakantiehuis. Nou, waar, waar is alles? Nee. Kijk, wat wil je laten zien? Nee. Oh, dat is mooi. Waar is jouw slaapkamer? Weet je dat wel? Ja. Nee. welke slaapkamer wil jij? Ja. Ga jij in die slaapkamer? Ja. Ja? Even kijken hoor. Hier slaap jij. En welk bed ga jij, Berber? Wil jij het laten zien? een mandje, wat staat erop? Een prij, moet je mondbellasje. En als je weg kwijt bent. En laten jullie even deze kamer zien. Waar slaap jij? Op welk bed? Daar. Dit bed. Ja. Oké, okay, en waar is papa en mama in slaapkamer? Ja. Waar is papa en mama in slaapkamer? Daar! Ja. Hier! Oh, moe, klein film. Wat kan jij dan al? Laat ik jullie even een tuintje zien. Mooi binnenslot. Mooie stoelen. Ah, een lekker tuintje. Dan staan we bij de buur. jij eens laten zien wat je kan. Ja. Zo, hallo. Er ligt een zonnebril hier, van jou. Die is van jou toch? Ja! Ik krijg de eieren zonnebril. Meenemen?